Welkom sporters vandaag gaan we weer 20 minuten bewegen. Ik zit nu 4 jaar in een rolstoel met een baslezi en ik vind het heerlijk om te bewegen. Zet hem op Terry, goede knieën mee. Ik heb sinds mijn 9 e een en ik vind het heel belangrijk om te sporten. Voor Monique hebben we een stoel als ondersteuning, dan kan ze de beweging ook iets uh, beter maken.